Als jongvolwassene probeerde ik voor Christus te leven en een christelijke leefwijze te volgen. Maar ik geloofde dat mijn toekomst altijd ontsierd zou zijn door mijn verleden. Ik dacht, hoe kan iemand met een soortgelijk verleden als ik heb ooit oké okay zijn? Het is onmogelijk. Maar Jezus zei, de geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Jezus kwam om de gevangenisdeuren te openen en de gevangenen te bevrijden. Ik kon geen vooruitgang boeken, totdat ik besefte dat God mij wilde bevrijden uit de gevangenis van mijn verleden. Ik moest geloven dat mijn verleden, nog mijn heden, de toekomst bepaalde, tenzij ik het toestond. Ik moest mij op wonderbaarlijke wijze door God laten bevrijden. Misschien heb jij een ellendig verleden gehad en heeft dat nog steeds een negatieve en depressieve invloed op jouw leven. Maar ik zeg vrijmoedig tegen jou. Jouw toekomst hoeft niet bepaald te worden door je verleden of door het heden. Laat God de kettingen van het verleden verbreken. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik geloof dat u krachtiger bent dan mijn verleden.